Nozzy en de zwerver. Hé, hey, een zwerver! Ach, ik gun hem wel een muntje. <klaas> Zijn ze het? Schu Schu Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.